Mijn naam is Jan-Pieter van der Schans en ik ben wethouder in de gemeente Ede. En ik loop hier in de groentetuin van Makandra, een mooie plek waar groenten worden verbouwd, vlak tegen het Edense Bos aan. En juist die combinatie, landbouw en natuur, is een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille. Hoe gaan we om met onze landbouw? Hoe begeleiden we boeren die willen stoppen? En hoe zorgen we ervoor dat die boeren die doorgaan, toekomst hebben? en ook een mooi bedrijf in de toekomst kunnen houden. Maar ook die natuur, de kwaliteit staat onder druk, daar moeten we met elkaar goed voor zorgen. En hier bij Macandra, dat is nog een, om een andere reden een mooie plek. Hier komen allerlei mensen bij elkaar om te genieten van de tuin, bijvoorbeeld deze kruidentuin. Maar ook om te werken en heel de dag bezig te zijn en te genieten van deze mooie locatie. En dat is heel belangrijk dat mensen elkaar op mooie plekken in de gemeente Ede, in je wijk of in je dorp kunnen ontmoeten.